Ja. Oh. In deze video hebben we het over zoenen. Omschrijf dat eens in één woord. Oeh. Ja, dat kan ik niet uit hoor. orde. Nee. Sommige denk ik aan cozy. Ja, ja lekker. Aftasten. Fijn. Passioneel. Met de juiste persoon magisch. Heerlijk. <laughs> lekker. Tering lekker. Geil. Sorry, het hoofd dat je er bent trot. Yes. Ik ben gewoon trots. Intiem. intiem. Intiem. Intiem. Ik wilde ook intiem zeggen. Ik wil echt zoiets heel erg cringy zeggen van vuurwerk. Maar dat kan ook helemaal niet. Ja, ik had dus test bedacht. Voor mij is, is uh, zoenen toch wel een soort van test van oké, okay, gaat, gaat dit de goede kant op of wil ik dit? Want vaak als je met iemand zoent, en diegene is gewoon een hele andere zoenstijl dan jij. Dan gaat het vaak ook niet echt flowy between the sheets. Vooral als je met iemand zoekt die het ook super fijn kan zoenen, dan is het een soort, bijna een soort dans. Ja, je bent gewoon heel erg in sync met elkaar. Het is gewoon... No. Ik heb zoenen niet altijd leuk gevonden, zeg maar. Ik vond het heel heftig dat ik de mensen met wie ik heb gezoend allemaal heel veel tong gebruikten. En daar was ik gewoon niet echt van. Ik denk dat ik... Waarbij geen één iemand dat fijn heb gevonden tot ik mijn vriendin heb ontmoet. Ik kan me bijvoorbeeld geen seks voorstellen zonder zoenen. En ik vind op het moment dat je met twee gezichten zo dicht bij elkaar bent, vind ik dat heel intiem. Ik vind, denk ik, ja het klinkt misschien heel raar, maar ik vind zoenen misschien soms nou, nog intiemer dan dan seks hebben. Met bepaalde personen vind ik het gewoon heel fijn. En dan wil ik het echt urenlang doen. Ja, de hele tijd ook. De hele tijd. Ik had een keertje, ik had een, keertje een partner die dus heel snel zoende. Ja. Mm -hmm. En dan vond ik, op dat moment vond ik dat lekker intens, vond ik dat lekker ja, geil mm -hmm. En ja. nu heb ik een partner waarmee ik dus echt gewoon die tong goed gebruik. Mm -hmm. En dus, dat is nu gewoon ja chill. Het is gewoon veel sensueler. Maar laten we even naar jullie gaan. Hoe zoenen jullie dan? Ja, geil. <laughs> Gaf. <laughs> ik, ik kan het wel zo voordoen. Zeg maar als dit twee monden zijn. Sommige mensen die doen hun mond open en dan gaat het zo. Wow, sick. Ja. <laughs> maar... Wat, wat ik persoonlijk fijn vind, als het gewoon een beetje zo aftasten is en dan zo een beetje zo, dit. Ja, veel lipactie. Ja, veel lipactie ja. en dan af en toe wel een beetje tong, maar niet te veel. Nee, niet te veel. Een beetje Meer... bijten ook in de lip. Ja, dat ja. mag ook wel, ja. soms ja. ja. Ik ben heel bijterig. Ik ben eigenlijk een persoon die heel erg gaat kijken van oké, okay, ik ga een beetje met jou in mee, een beetje kusje hier en daar, hand in de nek. Heel subtiel komt de tong erbij, af en toe alleen maar tong, lipbijten erbij, even weer oogcontact, ja. Ik ben best afwachtend denk ik, als in ja. ik, zoen, ik zoen je wel. Maar het is meer van ik ga niet gelijk mijn tong ver in je bek houden. Nee. Maar het is gewoon een soort spel, dat vind ik leuk. Yeah. Ik tease een beetje, beetje soms geef ik wat meer, soms wat minder. Ik bijt je in je nek of in je lip of ik stop opeens. I don't know, ik vind teasen heel leuk. Je bent recent veranderd, toch? Ja, ik ben recent veranderd. Ik zoende dus eigenlijk nooit met... Of niet nooit. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vond tongzoenen gewoon niks. Ik ben er dus achter dat het waarschijnlijk komt omdat de mensen waarmee ik tongzoende... Dus niet echt tongzoeners ook waren. Dus het was dan gewoon zo van... Ja, ik meen, ik weet zoende gewoon nat met mijn lippen of zo. En toen uh, had ik laatst een partner die dus wel heel erg van het tongzoenen was. En toen heb ik het eigenlijk ontdekt. <laughs> Maar soms ben ik ook juist wel echt zo van. Dan wil je het gewoon. Ja. Ik vind ook weer, je hebt zo verschillende zoenmomenten. Ja. Als in van, als je echt, bijvoorbeeld, weet ik veel, in de club staat en je bent heel dronken, dan zoen je al anders dan als je net gaat beginnen met seks of ja? tijdens de seks. En wat is echt een afrader als het gaat over zoenen? Die helikopter dus. Dat mensen zo. Echt gewoon zo, dat je gewoon bijna gewoon een soort mond-op-mond -mond beademing doet. Dat je gewoon ja. die space voelt van, ik zit gewoon in iemands bek en dan echt zo echt omheen zo draaien. Ja, gewoon alleen maar gefocust zijn op je eigen genot. En uh, ja, net zoals vroeger, de wasmachine. Yeah. Ja, nee, helikopter. <laughs> Geen um, wasmachine, maar everyone knows. Wasmachine. Zo Intens met tong? Ja. Yeah. Yeah. No. Well. Ik denk als je elkaar nog niet heel goed kent, vind ik persoonlijk in lippen en tongen bijten heel yeah. heftig. Ja, en tanden. Oh ja, ja tanden. Maar dat kan af en toe. Dat je denkt... Het kan gebeuren, maar ik ja, ik ben heel lang met iemand geweest die dat altijd had. Okay. <laughs> en dan kan je zeggen dat het aan mij lag. <laughs> maar uh, nee, het lacht echt aan hem. <laughs> ja, toch echt wel meteen straight forward met de tong. Dat is natuurlijk niet helemaal, dat is niet mijn. Uh... Dat is voor mij een afknapper, zeg maar. Een nat dan. En wat moet je juist wel doen? Beginnen met de lippen alleen, denk ik. Ja, lekker aanvoelen wat de ander ook wil. Deze een de beetje speels ook. Yeah. I love. Ik dat je gewoon, I don't know. Ik denk een slechte zin is een zin die niet matcht. En dus het enige wat ik eigenlijk moet doen om een goede zin te krijgen is zorgen dat hij wel matcht. En ik denk ook, neem jezelf niet te serieus. Ja, sowieso niet. Ja, ik wilde zeggen, doe het gewoon heel veel. Ook. Zoen gewoon met meerdere ook. mensen. en Dan kom je er ook echt achter Klopt. wat voor. Oefening baart kunst. Ja, oefening baart echt kunst. En dan kom je er ook echt achter van: oh, iedereen zoent echt anders. Misschien zoen ik ook wel heel anders. Uh, het moment nemen, de tijd nemen. Als je bijvoorbeeld uitgaat, en dan zit je, zit je net in zo'n hoekje, weet je wel. En dan zo'n donker hoekje. En dan ben je gewoon met elkaar alleen. Een soort van dan zit jij in een bubbel met die andere persoon. En dan. Ja. ja, ik denk toch echt proberen iemand te voelen. Ja, dat. dat is het. Probeer echt die connectie te zoeken en inderdaad de ander te voelen en, ja. en uh, met elkaar in zink gaan. Oké, okay, oké. Okay. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Oké, okay. oh my. Ja. Dan zie je ook wel een beetje teeth en zo. Nee. Ja. Uh, ja, ik denk wel. heel nice. Ja, nog een ja, keer. keer. Het <laughs> is gewoon anders. Nee, maar ja. ja. Gelijk van je tong, je lippen. Helemaal zin in. Wil je meer zien van Sexpedia? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.